Abberwijfie, wat doe jij hier in het bos? Echt de ouderzwammen, man. Zeg maar Jan, Sebastian, de man van zwam die alles kan. De konijn uit mijn meikas, Hans Kazan, Stop mijn voeten in je mond, dat is Jean-Claude van Dam. Een klein kronkoet trapje, ik sla ik je ruggen gaat, maar toeval laat. Hou hem siers voor het lapje, knap je af, je bent laf. Rij je plat als een dag, en zie wat meisjes, ik pak je met mijn toverstaf. Nee, niet de boskabouter. Want mijn dier, is toch echt veel zouter, louter lust. Ja, dat is een must. Ik zeg woeha, als jij je ruimte bust. Ach, laat maar mijn rust. Je tekst is kut. Wat heeft het voor nut? Je hele ruimte is but. Want het is gewoon wack. Ik ga over mijn nek. Hou je bek, maak me niet gek, kon je schop je lek. Sluwe sjaantjes, look de slow, me MC, Jij heet geen sjaantje. Dus wie is wie van de drie kleine kleutertjes in mijn hof? Springend op mijn bloemetjes, dat was niet tof. Ik deed je op als harte hopjes of andere dropjes. Trimmen nog dus als echte en dopjes Je modige gevoel zoek, wat is dat voor look?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 Moppen die vloer met die lelijke hoer in nog wel zit ze vast te palen met die boer. Gewoon een voorbeeld. Over hoe ik iemand kan breken. Neem het niet persoonlijk weer stil en vergeef me. Zo kan ik er duizend noemen potverdorie. Reclamespotjes sportjes van Hollands Chlorie. Die ik door school. het het is van. De dam nu ik begonnen ben, maak ik heb er een potje van. Hoedje van, hoedje van, hoedje van plastic net leder. Ik er van je kop. blonde zwingt 9 negen. Zo net een mix show. Ik stuur je naar huis, man als henny. Want die bullshit, daar kenny. En rap, net als Jean Lammers onze formule is één, want wij zijn de zwammen. De mannen van, van de mannen van, Zwam de mannen van, van de mannen van, Zwam de mannen van, van de mannen van, zwam. de mannen van, van de mannen van, Zwam de mannen van, van de mannen van, van En ik zwam van los. Laat me van de Dit is echt zwammen. Gaat echt? Ja, dat is de grote stinkzwam. Ik vind het echt goor. Kom nou uit die taankebouten.